Soms doen we zo hard ons best. Soms dan wilt je in zoveel bochten wringen. Je doet alles voor iedereen. Je wilt overal de beste in zijn of het voor iedereen goed doen, dat mensen tevreden zijn rondom u. En toch voelt je dat je van binnen helemaal leeg loopt. Is dat herkenbaar? Dit was mijn leven tot mijn 32e. En ik heb uiteindelijk geleerd, dankzij jouw evolutie, om dat helemaal om te draaien. Ik was vroeger iemand die alles deed om maar het schouderklopje van de directeur te krijgen. Om te zorgen dat ik de beste dochter was die er maar kon zijn. Dat ik de beste vriendin was, dat, dat, dat mijn man tevreden was. Alles, mijn focus lag echt altijd buiten mijzelf en niet hier van binnen. En nu is dat helemaal omgedraaid. En uiteindelijk niet alleen ik heb dit gedaan, maar ondertussen hebben meer dan honderden mensen jouw evolutie leren kennen en hebben die zo ook hun leven omgedraaid en staan die volop in hun passie. Je hoeft niet langer vast te lopen in energievretende situaties. Zelfs in situaties waar niks rondom je verandert, weet dan dat je 200% in je kracht kunt staan. Dat je met veel meer rust met al die dingen om kunt gaan. Dat je veel minder getriggerd gaat worden door van alles rondom je en dat je veel meer vanuit flow kunt leven. Dus als jij vastloopt in je huidige relatie of als het naar je job is die je heel erg leegzuigt of als het algemeen je fysieke gezondheid of gewoon je leven hoe het er nu uitziet als jij daarbij voelt dit is het niet, ik wil hier veranderingen en je bent klaar voor verandering droom dan even met mij mee. Stel je voor dat we samen een aantal maanden aan de slag gaan. Hè? Stel u voor dat dan uitdagende situaties die al jaren misschien aanslepen, ineens aangepakt worden door u. Dat je gaat merken dat hoe gij uzelf altijd blokkeerde en hoe je dat vanaf nu anders gaat doen. Dat je ten volle bewust wordt van uw eigen behoeftes en dat je ook leert opkomen voor uzelf. Uw stem durft uiten in eender welke situatie. Dat je uit uw comfortzone leert stappen en dat je zelfs op het einde, ik beloof het u, dat je dat zelfs een beetje leuk gaat vinden om dat te doen. En stel je voor hoe het is om helemaal gepassioneerd in het leven te staan. Dus voelt jij zelf dat het tijd is voor verandering en zit je klaar om echt in je passie te gaan staan en in flow te leven? Neem dan nu een actie en boek die focus sessie in. De keuze ligt bij jou.